Daarmee zit ter zake erop. Tijd voor de afspraak. Ik wens u nog een heel mooie avond. Ter zake en de afspraak zijn twee programma's van de nieuwsdienst waarbij iets dieper wordt ingegaan op de belangrijkste nieuwsfeiten van de dag. Ter zake is een semi live programma met een delay van 7 minuten. Dat betekent dat de opname van start gaat 7 minuten voor de uitzending. De vooraf opgenomen reportages worden uiteraard ook vooraf ondertiteld. Premier Johnson begint zijn dag in de Republiek Ierland, een land dat bij een brexit hard getroffen kan worden. Vooral... Maar alle gesprekken en interviews in de studio worden door de korte delay ondertiteld met behulp van spraakherkenningssoftware. Ja, het is gebeurd, Kathleen. Ja, Franstalig... kom, het is gebeurd in Franstalig België, punt. Die roepo heeft een akkoord met Doximair en Ecolo, punt. Ja, het is uh, gebeurd, Kathleen, hier in Franstalig, België. Die Rupo heeft een akkoord met MR en Ecolo. De afspraak daarentegen is een programma dat volledig live gaat, dus zonder delay. Voor een volledig live programma zetten wij twee mensen in, een re-speaker en een corrector die ook de rol van uitzender op zich neemt. Voor programma's met een delay zetten we drie mensen in, een re-speaker en een aparte corrector en uitzender. Een goede live-ondertiteling staat of valt voor een groot deel met de voorbereiding van de re -speaker. Op basis van het onderwerp van het gesprek zal de respeaker het lexicon van zijn spraakherkenningssoftware aanvullen met zoveel mogelijk termen en eigennamen die tijdens het gesprek aan bod kunnen komen. Door de voorbereiding bouwt de re ook een kennis op van het onderwerp en dat is wel onontbeerlijk voor een vlotte en correcte live-ondertiteling. Johnson die maar weer hamerde op het feit dat de backstop uit het akkoord het moet punt. Maar de Ierse premier, moet, zegt, de Ierse premier de zei dat weten, hij dan met een alternatief moet komen punt. En op dat punt blijft het dus nog steeds stil vanuit Downing Street. Maar op dat vlak blijft het stil vanuit Downing Street punt. Uh, deal of geen deal, ik wil hoe dan ook deal uit of de EU. Geen deal, comma. Ik wil hoe dan ook uit de EU, punt. Nu, premier Johnson zelf zou nog premier allerlei, opmerkelijke, opmerkelijke, scenario's zou nog allerlei opmerkelijke scenario's bedenken om een en ander te omzeilen, punt. De bedoeling is dus om zo letterlijk mogelijk te ondertitelen. Af en toe zal het natuurlijk nodig zijn om samen te vatten of iets weg te laten. Maar cruciaal daarbij is dat de kern van de boodschap intact blijft en dat er zoveel mogelijk nuances behouden blijven. Voor de re-speaker is het ook heel belangrijk dat hij de interpunctie dicteert. Hoe hij kijkt naar een samenwerking met de n kregen we een ander verhaalpunt. Zodat de spraakherkenningssoftware weet waar er leestekens moeten komen. 50% van de Britten wachten al drie jaar op een brexitpunt. Op het einde van elke zin zal de re-speaker met behulp van het toetsenbord een nieuwe ondertitel creëren en wanneer er een nieuwe spreker aan bod komt, heeft hij die ook een nieuwe kleur mee. De corrector is verantwoordelijk voor het verbeteren en antenne klaarmaken van de ondertitels. Hij verbetert en vult aan waar nodig en hij schikt de woorden en woordgroepen op de meest logische manier. Belangrijk voor de corrector is dat hij zowel het gesprek in de studio als de re-speaker volgt, zodat hij heel zeker weet dat de inhoud van de ondertitels klopt met wat er gezegd wordt. En dat hij ook weet dat hij zo volledig en nauwkeurig mogelijk kan verbeteren en aanvullen. De uitzender tenslotte is verantwoordelijk voor het uitzenden van de ondertitels. Gedurende het hele programma zal hij alle ondertitels synchroon op antenne sturen. En de uitzender heeft nog een tweede functie. Hij is een soort laatste filter die kleine foutjes die toch nog in de ondertitels zijn geslopen nog net voor antenne kan verbeteren.